Een koopzondag in Nieuwegein. Het grootste zonnepark van Midden-Nederland en een galenkopperzoom. Veel meer ruimte voor burgerinitiatieven zoals de PIT en voor het Vreeswijk. De nieuwste schoolgebouwen voor het basisonderwijs. Heel veel ruimte voor laadpalen. We hebben de meeste laadpalen van Nederland per inwoner hier in Nieuwegein. En veel ruimte voor de fiets. Zomaar een greep van de zaken die wij hebben weten te realiseren gedurende de afgelopen acht jaar dat wij in het college zaten. De komende vier jaar staan wij niet stil. Willen wij gaan werken aan een sociaal en duurzaam Nieuwegein en de plannen daarvoor hebben wij opgeschreven in ons verkiezingsprogramma Nieuwegein Stad voor Kansen. Deze kunt u vinden op onze site. De komende periode gaan wij de straat op en online met u het gesprek aan over onze plannen, maar vooral over uw ideeën bij onze stad. Want willen wij Nieuwegein sociaal en duurzaam maken, dan kan dat alleen maar samen. En daarom vraag ik u om te gaan stemmen op 21 maart, want samen krijgen we het voor elkaar.